Hoe is het? Ja, gaat lekker man, gaat goed. Ik heb zin in de NSE. NSF Nationale Sportweek, niet normaal. Weet je wat? Ik kom er gelijk aan. Let's go, ik zie je zo. Hey Yara! Nationale Sportweek, Nationaal Sportweek. Hoi, ik ben Oga. Huh? Wat doet sport met mij. Oh, red ik wel. Heb je hij nog? twee te gaan. Twee? Ja. Hey mannen, klaar? Yes, yes. Wij zijn er klaar voor. Jullie ook. Het is NOC-NSF, Nationale Sportweek. Sport